Allemaal. Allemaal. Um, Marinebioloog? Yep. Want? Waarom? Um, dat is gewoon... Dat is wat je wil worden? Oh nee, ja, maar hij heeft 1 ja. van zeven 7 werk. Oh, Want je, je deed je ogen dicht? En, dat de, ja, en ik vroeg jou... Mijn eerste wat de de ik zag eigenlijk, de de mensen, was um, dat was ik van een klif op duik, met een duikspak Je wil okay. nieuwe soorten, wil die ontdekken, Ja, nieuwe soorten. Dus eigenlijk ook en Je een bent beetje thera alleen. Therapie en psychologie. Ja, en creativiteit. En, cre en creativiteit, ja. Zeker, door creativiteit kom ja. je, de, kom je, de, kom je de, de... achter de verhalen. Dichter bij uh, je hart, zeg maar zeggen. Ja, door te doen, hè? Ja. Even je hersens uit te schakelen, ga je op je onbewuste ga je verder. En dan ga je het erover hebben. En, en zeker nou, op, dit... is gewoon op, een op, heerlijk ja, speel, ja, ja. speelterrein. Ja. En Kaj, als je dit potje ziet, wat voel je dan? Wat voel, voel ik me goed. Yeah? Ja? Ja. En uh, sterk of, of, of spannend, of so wat, wat, wat voel je dan meer? Spannend um, denk ik, want ik duister in een koraal.